Ik ben Ahmed Markoes, ik ben lid uh, van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Ik ben ooit lid geworden voor de Partij van de Arbeid omdat ik ontzettend veel heb gehad aan, uh, aan de Partij van de Arbeid, aan de sociaal-democratie. Solidariteit, goed onderwijs, goed wonen. Allemaal te danken aan de sociaal-democratie in Amsterdam en ik vond omdat ik er zoveel aan heb gehad dat ik zelf iets terug moest doen. Daarom ben ik politiek actief geworden voor de Partij van de Arbeid en ben ik ook lid geworden van de Partij van de Arbeid. Daarom roep ik jou op, doe met ons mee, doe met me mee. Word lid van de Partij van de Arbeid, zodat we samen kunnen strijden voor goed onderwijs, goed wonen en veilige buurten en wijken.